Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Beste VMBO-eindexamenleerlingen, maatschappijkunde. Vandaag ga ik een heerlijke vraag met jullie bespreken. Een heerlijke vraag. Vraag 9 uit het eindexamen 2019 is zo'n heerlijke vraag. Want als ik al zie, zie tekst, dan weet ik dat ik word geholpen. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat het een moeilijke vraag is. En ik herinner me ook leerlingen die tegen me zeiden dat ze dit een saaie en pittige vraag vonden. En dat, dat, ik kan dat begrijpen omdat uh, uh, uh, je bij het lezen van deze vraag uh, geneigd bent om bepaalde zaken door elkaar te halen. Uh, lees me even met, met me mee. Ik zal zo uitleggen wat ik bedoel. Binnen de Europese Unie zijn er zorgen over dat Poolse democratische rechtsstaat die wordt aangepast. Een democratische rechtsstaat heeft verschillende kenmerken. Dus wat weten we nu? Het gaat over de Europese Unie, het gaat over de democratische rechtsstaat. Dat in ons achterhoofd houdende gaan we nu zoeken naar de kern, want nu komt de vraag. Noem twee kenmerken van een rechtsstaat waar de Europese Unie zich bij Polen zorgen over maakt. Noem twee kenmerken van een democratische rechtsstaat, dus niet random twee kenmerken opnoemen, nee waar de Europese Unie zich bij Polen zorgen over maakt. Dus het moet wat genuanceerder. En waar vinden we deze informatie straks? Bij tekst 6. En ik zei al, heerlijk, want we worden geholpen. Zelfs bij het schrijven van je antwoord krijg je hulp. Maar dan een hele belangrijke, en dat geldt voor elke vraag bij ieder, ieder vak die je doet en maakt. Verklaar je antwoord. Verklaar dan ook je antwoord. Ja, skip die niet. Ga die niet overslaan. Verklaren betekent leg het uit. Yes? Oké, okay, wij gaan zo de tekst lezen. Maar jij hebt in je achterhoofd natuurlijk alle info die je hebt geleerd over de democratische rechtsstaat. Want dat is de kern. Daar gaat het over. En ik kan begrijpen dat je dan misschien denkt aan verschillende rijtjes van kenmerken. Dat het daarom een moeilijke vraag is. Ik kan dat begrijpen. Maar jij weet het, Peter, ik ga je even helpen. Eens even kijken, wat was het ook alweer? Kenmerken van een de democratische rechtsstaat. Dan zeg ik altijd, denk eerst aan OOM. en dan aan de Grand Prix. O, O, O, M, Grand Prix. De overheid is gebonden aan de wet. De overheid moet zich houden aan de wet. Onafhankelijke rechterlijke macht. De rechter is onafhankelijk van de uitvoerende en de wetgevende macht. Onafhankelijke rechters, onafhankelijkheid. Machtenscheiding, wetgevende uitvoerende, rechtsprekende macht. Die machten worden gescheiden en dan ben je ook een democratische rechtsstaat. Grondrechten, misschien wel het belangrijkste. En de parlementaire democratie, een democratie met een parlement. Oké, okay. die zit hier zo, deze informatie. om gram, 3 zit erin. En dan gaan wij eens even kijken met de info die we hebben naar de tekst. Welkom, tekst. Hallo. Lees de tekst. Ga niet een paar zinnen uh, scannen. Nee, lees de tekst. Lezen. Ja, yeah? regular. Sinds de regeringspartij recht en rechtvaardigheid de absolute macht in Polen heeft, wordt de ene naar de andere wet aangenomen. De goede verandering noemen ze het. Rechtbanken komen meer onder invloed van de politiek. Rechtbanken... ...komen meer onder invloed van de politiek. Hé, hey, wacht eens. Wij hebben toch net gelezen dat de machten gescheiden moeten zijn? Dat de rechters onafhankelijk zijn? Die nemen we mee. Na de verkiezingen, ruim twee jaar geleden... ...heeft de partij de hoofdredacteur van de Poolse staatsomroep vervangen... ...en veel kritische journalisten zijn vaak gedwongen vertrokken. Kritische journalisten zijn vaak... ...maar we hebben toch een grondrecht dat we mogen ja, zeggen wat we denken... Vrijheid van meningsuiting, dus ook voor journalisten toch? Dat noemen we volgens mij persvrijheid. Omdat je die informatie in je achterhoofd hebt, dan kom je bij het lezen van een tekst, kom je die zaken dus ook weer tegen. Dus kom je dichter bij je antwoord. Langzaam maar zeker is het nieuws een grote reclamespot voor de Poolse regering geworden. De regering gebruikt de oproep als propagandazender. Weer zo'n woord waarvan je weet, nou dat past niet echt in, onze, in een democratische rechtsstaat, hè, propaganda. <coughs> hij heeft een talkshow op een kleine commerciële omroep en ergert zich aan de berichtgeving van de Poolse staatsomroep. Ministers bellen op wat ze moeten doen. Het is gewoon propaganda, zegt hij. Echt vrolijk is deze meneer niet. Vanuit Brussel is er geregeld kritiek op de nieuwe Poolse maatregelen. De kritiek gaat inmiddels zo ver dat de procedure is begonnen om Polen het stemrecht in de EU te ontnemen. Nou, oftewel, ja, je houdt je niet aan de democratische rechtsstaat, dus ja, je hoort niet in de Europese Unie. Zo, so, we zijn al super ver. We gaan eens even kijken naar de examenvraag. Noem twee kenmerken van de rechtsstaat waar de Europese Unie zich bij Polen zorgen over maakt. Verklaar je antwoord. En wat hebben wij nu meegenomen? Die informatie over OM Grand Prix, hè? die kenmerken die jij ook al had geleerd. We hebben de tekst gelezen en we hebben ze herkend. Dus wij gaan nu richting het antwoord. En als je straks leert, kan het ook heel fijn zijn om dus je antwoord erbij te houden, om te kijken of de manier waarop jij de, de, de dingen leest en onthoudt, of dat de goede manier is. En als wij dan kijken naar 9, en dan zul je ook bij het lezen van het antwoord... Een moment hebben van, ah ja zie je, dat deed ik goed. Dat deed ze inderdaad goed, want wat staat er? Kenmerk 1, zo moesten we het opschrijven, mindere persvrijheid, beperkte grondrechten, want in de tekst staat dat kritische journalisten moesten vertrekken. Dat de publieke omroep alleen positieve berichten verspreidt. Kenmerk 2, minder onafhankelijke rechterlijke macht, hadden we nog genoemd, want in de tekst staat dat de rechtbanken steeds weer onder invloed komen van de politiek. Dit hebben wij direct gezien, bij het lezen van een tekst, omdat wij die informatie poof, al in onze achterhoofd hadden. En, nogmaals jongens, de verklaring. Kijk, want in de tekst staat dat, hier, want in de tekst staat dat... Je geeft dus je verklaring weer. Vergeet dat niet. En dan moeten wij, als wij dat gaan beoordelen, hiermee rekening houden. Het scorepunt alleen toekennen wanneer kenmerk en verklaring juist zijn. Dus als je kenmerk goed is en de verklaring niet, kunnen we helaas geen punten toekennen. Dus alsjeblieft, druk het op je hart. Doe dat dan ook. Bij kenmerk 2, ook goed rekenen. Geen trias politica. Dus als wij zien dat je uh, de kenmerken van de democratische rechtsstaat aardig goed beheerst, dan kun je ook... Uh, nog punten verdienen. Nou, samengevat, dit is een vraag waarvan ik kan begrijpen dat die moeilijk is, omdat je uh, kenmerken moet gaan onthouden, maar hè, dit is geen wedstrijd die het best kan onthouden. Het is ook vooral begrijpen, begrijpen dat een democratische rechtsstaat als dat er staat, dat je weet dat het gaat om onze grondrechten, dat het weet dat het gaat om onafhankelijkheid. Hè, dat weet je. En dan de vraag, de kern van de vraag zoeken en daarna ja, Helpt die tekst jou om heel erg dichtbij het antwoord te komen? Dit was een heerlijke vraag. Heel veel succes met het oefenen ervan. En tot de volgende video.